Welkom bij het volgende deel van de minicursus Praten met prosodie. En prosodie, dat is dus klemtoon, ritme en intonatie. Vandaag gaan we het hebben over spreekritme. Wat is dat en hoe kun je je spreekritme zo aanpassen dat je beter verstaanbaar bent. In het vorige deel hebben we gezien wat klemtoon is. Dat is één lettergreep in een woord die langer en harder klinkt dan de andere lettergrepen. In dit deel gaan we kijken naar spreekritme. En dat heeft veel met klemtoon te maken. Het gaat hier namelijk over de woorden in de zin. De woorden die veel informatie hebben en daardoor langer en harder worden uitgesproken. Je kunt spreken met verschillende ritmes. Het Nederlandse ritme is dus een afwisseling van korte en lange lettergrepen. Het zinnetje dat is dan 4 euro klinkt dan als na na na na na na. Het Nederlands noemen we een stress timed of morsetaal. taal. Andere talen met dit ritme zijn bijvoorbeeld het Engels, Duits, Noors, Russisch en Persisch. Er zijn ook talen waarin alle lettergrepen even lang worden uitgesproken. Dat is dan 4 euro, klinkt dan als na na na na na na. Dat is dan 4 euro. Deze talen noemen we syllable-timed of staccato-talen. Voorbeelden van zulke talen zijn Frans, Spaans, Roemeens... Koreaans en Kantonees. Een zin in een staccato-taal duurt steeds iets langer als er een lettergreep bij komt. In een morsetaal zoals het Nederlands is dit niet per se het geval. Dit hangt af van de hoeveelheid informatie. Luister maar naar de volgende zinnen. Man bijt hond. De man bijt de hond. De mannen bijten de hond. De mannen bijten de honden. Wat betekent het voor je uitspraak van het Nederlands als je een staccato-moedertaal hebt? Vaak leg je dan te veel klemtoon op woorden met weinig informatie. De man bijt de hond. Hierdoor verandert het patroon en lijken sommige kleine woordjes ineens belangrijk. Dit leidt de luisteraar af en maakt het moeilijker om te voorspellen wat je gaat zeggen. Een belangrijke tip, ook voor dit deel, blijft dus maak de woorden die de meeste informatie geven wat langer en harder. Zoals in de dialoog hiernaast. Ik wil graag een tosti en een salade zonder tomaten. Dit was deel 3. In het volgende deel gaan we het hebben over intonatie. Intonatie? Ja, dat is de melodie van een woord of een zin, waardoor je extra informatie krijgt over wat de spreker eigenlijk wil. Tot dan!